Hi, ik wilde jullie graag laten zien hoe ik eigenlijk s'avonds mijn make-up afhaal en wat voor producten ik daar allemaal bij gebruik. Dus deze video gaat eigenlijk niet over het aanbrengen van make-up of het maken van een bepaalde look, maar juist hoe mijn avondroutine er eigenlijk uitziet. En ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden en alvast bedankt voor het kijken. Daar gaan we van start. <laughs>